U hebt niets, omdat u niet bidt. Zo'n twintig jaar geleden veranderde de volgende zin mijn leven. U hebt niet, omdat u niet bidt. Deze korte bijbeltekst opende een deur voor mij om de levensveranderde kracht van aanhoudend gebed te ontdekken. Op dat punt in mijn leven had ik heel veel stress over veel verschillende dingen. Ik probeerde mijn bediening te laten groeien, probeerde mijn man dit en dat te laten doen, probeerde mijn kinderen zich op een bepaalde manier te laten gedragen, probeerde om andere mensen te bewegen dingen te doen die ik wilde. Kortom, ik probeerde alles zelf te doen. Zoals je waarschijnlijk wel kunt raden, werkte dat niet. Als een opgebrande, gefrustreerde, jonge christen realiseerde ik mij op een dag dat vanuit mijn eigen kracht leven nutteloos was. Ik moest mijn problemen bij God brengen. Met andere woorden, ik moest meer bidden. Wanneer we Gods liefde en zijn plan voor ons leven gaan begrijpen, dan kunnen we gaan zien dat God deuren voor ons wil openen maar we kunnen deze dingen alleen ervaren wanneer we continu met hem in gesprek zijn, naar zijn stem luisteren en dieper in onze relatie groeien met hem. In Matthäus 7, vers 7 zegt Jezus, Vraag en het zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Vaak als we aan het einde van ons Latijn zijn, gaan we in gebed. Maar als ons gebed niet direct beantwoord wordt, geven we op. Vandaag wil ik je aanmoedigen om niet alleen te bidden, maar om aanhouden te bidden. Wanneer je dingen in eigen kracht wil laten gebeuren, raak je in de stress. Geef het allemaal over aan God als je bidt. Onthoud. Hij belooft dat wanneer we Hem zoeken, we Hem zullen vinden. Laat we bidden en Hem met heel ons hart zoeken. Heere God, herinner mij om mijn problemen bij u te brengen. Ik ben moe om te leven vanuit mijn eigen kracht. Ik heb uw leiding en richting nodig. Als ik dagelijks tot u kom,